Mijn naam is Olivier Ilsen, ik ben 24 jaar en ik woon in Bevers in het verre Limburg. Ik heb hier in de buurt aan de Universiteit Hassel ook mijn studies afgerond. Um, daar heb ik een master in toegepaste economische wetenschappen behaald. En ik heb reeds één professionele ervaring als financieel analist. Mijn eerste indruk over engage. Was eigenlijk een zeer warm welkom telkens bij, bij elk interview gedurende de sollicitatieprocedure. Wat mij enorm op mijn gemak stelde en waarvoor ik het gevoel, waardoor ik het gevoel kreeg van ja, voor Engage wil ik heel graag werken, als ik engage zou moeten beschrijven, in drie woorden zou ik kiezen voor human-centered, energetic en uh, challenging. Een eerste uh, Engage herinnering gaat dat toch wel zijn de moeite die het team erin heeft gestoken om de vier mensen die gestart zijn uh, op 1 april om die toch fysiek te kunnen waarbij Waardoor we elkaar toch al beter leren kennen om samen op het project te starten.